Ja, Bodie voetbalt gewoon, net als de andere jongens. Het heeft natuurlijk een tijdje geduurd voordat hij ook kon voetballen. Maar wij vinden het net zo leuk dat Bodie voetbalt als de andere jongens. En hij beleeft het natuurlijk op een andere manier. Ik ben Pepijn, mijn tweelingbroer is Bodie. Wij zijn 13 jaar en wij voetballen allebei. Ik speel bij VV om onder 14-1, en Bodie bij jouw. Hij heeft uh, heel lang altijd langs de lijn gestaan. En nu mag hij zelf ook op het veld staan. Hij heeft een team. Um, hij praat er ook wel over. Hij vertelt dat hij gescoord heeft of hij vertelt dat hij niet gescoord heeft. Dat maakt hem niet zoveel uit. Bodi heeft een gromsonale afwijking. Het zorgt er eigenlijk voor dat hij een stukje gromsoom mist waar geen literatuur van is. Daarom is hij een stuk jonger en uh, ja, zijn dingen gewoon lastig. Papijn en Julius die willen alles winnen en het moet altijd maar beter. Maar Bodi vindt het gewoon heerlijk als hij naar het voetbalveld mag. En dat, is, uh, ja, dat is een andere beleving, maar dat zien wij. Uh, maar daar geniet hij wel van. Hij komt de laatste tijd ook heel vrolijk thuis altijd, Na school, naar training. Hij heeft ook altijd wel zin in training. Iedereen die geen beperking heeft, die sport ook en sport is gewoon gezond. Ik vind dat mensen met een beperking dat ook gewoon moeten kunnen en de kans moeten krijgen om te sporten.